Wij zijn Prezero. Wij zorgen dat er steeds meer afval wordt hergebruikt. Bijvoorbeeld door van oude shampooflessen een reisband voor katten te maken. Wat als het lukt om de cirkel echt te sluiten? Laten we die ambitie waarmaken. Wat als het lukt? Pre-zero.